This is a good one. Three years ago, one of the activists wrote four texts in protest against the asylum policy in the Netherlands. For these texts, she was arrested. She had her house searched, her stuff taken, and she got four months prison. This is the Netherlands. Welcome to the Netherlands. We're just for writing a text in protest against the government policy. You can get four months <laughs> for showing the text today. You can get arrested right away. This is what democracy is. Hij rijdt gewoon met zijn motor, rijdt die gewoon op mensen, weet je Fuck Voor wie wil ik dat hier. Ja, die, die politie die rijdt gewoon met zijn motor gewoon op mensen in. Hier. Ze zijn gewoon gek geworden. Dit is een solidariteitsactie van de steugroep 30 september en andere sympathisanten uh, rond uh, het hoge beroep uh, van, van mijn rechtszaak vandaag. Het hoge beroep gaat over de aanklacht van opruiming. ...vanwege vier teksten tegen het vreemdelingenbeleid, waaronder deze. En uh, het hoge beroep dient vandaag, daarom is deze actie... ...er wordt doelbewust wet overtreden door de opruimende teksten te verspreiden... ...door uit te delen, voor te lezen en als goed is hopelijk zometeen ook nog aan te plakken. Als dat nog lukt. En, uh, en daarmee maken we een statement van, uh, dat het een schandaal is dat op deze manier uh, meningen worden gecensureerd in Nederland. En vrijheid van de meningsuiting wordt beperkt. En uh, dat we uh, daar voorkomen lak aan hebben dat er wordt gezegd: van uh, dat mag niet, die tekst. Uh, door hem dus openlijk uh, aangekondigd te verspreiden. Er zijn al mensen opgepakt. En die kunnen meegenomen worden. Nee, dat dus is nog hoger beroep. Het is hoger beroep. Hoge beroep. De rechtsaar heeft nog niet. En vandaag is er weer een hoger beroep. Ja, we zijn hier we toch beroep. gewoon ook om onze vrijheid van meningsuiting. te... Er is zoveel gepraat over al die woord. landen waar dat niet. Ja, maar het is nog een hoge beroep. Het is er nee, niet beslist. Er gebeurt hier verder niks. Behalve dat mensen een recht op vrije meningsuiting te proberen te laten horen. Dus het kan ook gewoon de enige een probleem enige die je probleem veroorzaakt geen... zijn de grote mannen die iedereen zitten te duwen. Er hoeft geen... Dat is de, de enige reden de dat het hier nou een probleem is. Ook op deze manier nu weer aan het zit. Dat vind ik ook een beetje raar, want door. ik heb helemaal niks gedaan dat nee. tegen de wet is. En nu bent de politie nee, het jij hebt mij net gehinderd. Pardon? Ik heb me net gehinderd. Ik heb je, hebt je, hebt je u gehinderd? Had, ja. Nou, dat lijkt mij een beetje een Dat moet je niet doen, dat mag niet. Hij heeft. Nee, dat onaardig. Wij zijn niet. Wij gaan niet hier vervelend. Wij gaan niet hier vervelend doen. En als jullie ook gewoon rustig doen en niet gaan duwen, dat mag gewoon even niet. Als er al een roepuitspraak geweest is, dan weet je het. En nu mag het niet. Wat heeft het nou voor zin? Heeft het wordt nu even duidelijk gemaakt: het uitdelen van deze papieren mag niet. Wie wil er een papiertje? Nee, nee, nee, dat mag niet. Er lig je hier. Afdrukken van een uh, omstreden tekst op de grond, die mag u wel oppakken. U, kunt zelf vinden. u mag ze hier oppakken, dat is niet verboden. Daar loopt u geen risico mee. Dus als u het interessant vindt om zichzelf te informeren, om zelf eens iets te lezen. Niet te wachten tot wat u wordt voorgekoud, kom dan hier, de liggen papieren klaar om mee te nemen. Meneer Oudewater, zegt dat het geen probleem is. Ze zijn er nog. Maar ik zou zeggen haast u, want de oplage is natuurlijk niet onbeperkt en het zijn wel collectors-items. De toedracht van de arrestaties bij de politie begon al heel snel te zeggen van dat mag je niet uitdelen. Die begon posters aan mensen hun handen te trekken, uh, begon te sommeren niet uitdelen, niet voorlezen, niet plakken. En uh, ja, op een gegeven moment zie je dan mensen opgepakt worden en uh, de exacte toedracht weet ik dan niet, waren waarschijnlijk omdat ze of een poster vasthielden en niet af wilden geven, of uitdeelden. En uh, aan plakken zijn we nog niet eens toegekomen. Wat is het? Staring contest of zo? Waar pak je dat ding af? Wat is de reden? keer moet ik uitleggen? Nou, je bent nog niet begonnen. Dan luister je niet goed. je ja. in het tekent de toestand in Nederland wat er nu hier gebeurt. Er is geen ruimte meer voor kritiek. Er is geen ruimte meer om vragen te stellen bij wat de overheid doet en twijfels te hebben bij het beleid. Het minste geringste wat die kant op, kant op wijst wordt al met de grond gelijk gemaakt en mond doodgemaakt. Een overheid die geen ruimte geeft voor kritiek, die kritiek niet duldt, is alleen maar een dictatuur. Waar kritiek niet geduld en zelfs bestraft wordt is het rechtssysteem en de politie verworden tot niets meer dan een gereedschap om die dictatuur te handhaven. Het uniform dat je aangeraakt krijgt. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. het hey, Kom plaatsen. op, hier. De, nee. Nee. Luister. Nee. Hier is even een nee. afspraak. Wie is afspraak? Welke? Ja? Welke afspraak? Ach, nee. Welke afspraak? Je krijgt nog één kans. Welke afspraak? Sorry, welke afspraak? Welke afspraak? Nou, nu naar beneden of helemaal. Nee? Welke afspraak? Welke okay. afspraak? We nou, nu nee. nee. aan ja, ja, het... afspraak? We het... Gebel! Stop met geweld! Stop, Stop met geweld! Stop met geweld! Het is niet in de boven! Het is niet We hebben samen gewonnen! Samen leven, Samen Het is zo De afsluiting is vermoord, wederom! Hoe voel je je voor die rechtsdag? Een beetje gespannen. Ja. <laughs> uh, maar ik heb uh, zometeen voor het eind van de rechtszaak een spetterend laatste woord uh, voor het Hof. En uh, dat wordt ook nog spannend, want uh, ik heb me toen niet ingehouden en ik ga me nu ook niet inhouden. Ben je niet bang dat je wordt uh, strafgevangen en zo? Uh... Nou, dat zal wel gebeuren. Die heb ik al, want ik heb al vier maanden onvoorwaardelijk gekregen. Aha. En uh, dat, dat kan ook weer worden en er kunnen ook nieuwe zaken tegen me ingebracht worden, omdat ik blijf schrijven en, en... omdat ik mijn mond niet hou. En uh, waarom uh, blijf je zo gemotiveerd uh, steeds? Omdat het wel om ons alle vrijheid gaat. En uh, uh, voor mij persoonlijk geldt dat ik, ik kan mij gewoon niet laten zeggen wat ik wel en niet mag schrijven en zeggen. Dat kan ik gewoon niet. Dat is mijn vrijheid. Anders dan voel ik me gewurgd door de, door de wet om, om mijn mond open te doen. En, en, en dat kan ik gewoon niet. Die gelegenheid hebben we aangegrepen om de teksten opnieuw te drukken en te verspreiden. En er zijn hier zojuist mensen gearresteerd omdat ze die teksten aan anderen lieten zien. De tekst laten zakken op straffen van arrestaties. En ik ga nu even kijken. Voor prison En wat verwacht je van de mensen te doen uh, om die vrijheid te bereiken? Nou ja, om te beginnen dus uh, door uh, te blijven vechten om, om de vrijheid op te eisen door acties zoals deze. En andere acties, mensen moeten zelf ook gewoon gaan schrijven en gaan publiceren. Uh, dat ik ook niet langer de enige ben die het, die het aandurft. Dat is ook belangrijk. Het moet, het moet zich verspreiden. Mensen moeten, moeten gewoon de moed opbrengen om, uh, om hier tegen in te gaan. Het kan niet anders, maar die betaalt wel een prijs.